Leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ben bij Anouk de Boer en we zijn bij de Boer Horstelijks. Precies. Wie ben jij? Anouk de Boer. Dat weet ik, maar jij bent de dochter van Arnold. Precies. En Arnold is een van onze sponsoren. En deze fantastische trailer wordt gesponsord door de Boer. Maar Anouk, mag ik jou een paar vragen stellen? Want wij hebben op Instagram gevraagd of ze nog vragen hadden voor, of over trailers. En toen waren wow, er best wel een hele hoop vragen en mijn eerste vraag wil ik eigenlijk aan jou stellen. Misschien weet jij het ook wel. Oké, okay, ik weet niet zoveel, maar ik ga het proberen dan. Oh, dat vind ik wel echt top. Oké, okay, de eerste vraag is, ik heb kabels die nogal lang over de, uh, van de trailer, die moeten natuurlijk naar de auto. Je hebt zo'n ding je mee kan remmen blijkbaar en eentje waar de lampjes wat mee doen. En die hangen een beetje op de vloer. Mag dat? Nee. Dat mag niet? Oké, okay, we gaan het laten zien dan. Nou, dit zit niet goed, want uh, deze moet hier zo meteen overheen en deze ook. En dat zal ik even doen. Deze vraag is voor mijzelf. Ik heb namelijk zo'n slot met aan de bovenkant de sleutel. En dan gaat de sleutel erin. En nu is die helemaal schoon en netjes. En dan gaat dat heel makkelijk op en neer. Maar het gebeurt mij regelmatig, zeker als het geregeld heeft, dat ik probeer om hem uh, open te maken. En dan doet hij het niet. Dan heb ik dan spuitbus gekregen die ik er dan zo opzet en er dan in spuit? En dan een beetje neer, en uiteindelijk doet hij het wel. Maar weer een betere tip. Ik heb dezelfde tip als jouw man, maar misschien een ander middel. En als je dit slot inspuit en dan spuit je alle rommel erbij in en als jij zo'n dingetje aan hebt en je doet hem even zo over de kop en je houdt hem lekker boven de pullenbak, dan spoel je hem leeg en ik spoel hem leeg met vet. Oké. Okay. Dus als ik dat nu doe, wordt een rommel hier, maar dan moet er moet eigenlijk iets onder staan dat je niet meer en dan spoel ik hem even helemaal uit en daarna kun je hem gewoon zeggen: van, ik doe er weer iets bij in en dan gebruik je je sleutel en dan werkt het gewoon perfect. Oké. Okay. En nu kan ik zien dat mijn wanden goed zijn. Ik heb, uh, ik weet dat je heel goed voor de trailer zorgt en ik weet ook Jij zegt altijd, je kan naar Rusland en terug. Dus ik maak me daar niet zo heel veel zorgen over. Maar eh, toch heb ik soms wel eens het gevoel: hoe zit dat nou met die banden? Zeker als het heel droog is geweest. Daar hebben we vroeger kerf in gehad. En dan weet ik dat als er eh, krakjes in komen, dat het niet goed meer is. Maar zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten bij mijn banden? Wat wij doen, we halen alles eraf met onderhoud, dus de banden die hebben we gewoon hier staan. Dan pak ik altijd ga ik even staan en dan, en dan rol ik de wiel rond. Totdat ik weer met mijn ene hand bij het ventiel zit, heb ik helemaal rond geweest. Dus visuele controle van heel die band. En wat belangrijk is, een band is altijd vlak. En als die band vlak is, dan zit daar niet ergens een bult aan. Als je een stoep pakt, dan scheurt de binnenkant scheurt die laag. En dan komt er een bult aan die band. En dan kan die band klappen, zeg maar. Dat is een voorloper van een klapband. Dus dat is belangrijk, visuele controle. Daarnaast heeft iedere band een codering waarop staat wanneer die band gemaakt is. Dus als die band vijf jaar is of ouder... Dan moet je serieus die band in de gaten gaan houden en een klant adviseert, zet er nieuw op. Degene die het niet wil is niet verplicht, maar ik zou het doen. Wat ik vaak zie is een vertiel die uitgedroogd is, wat jij net zegt met die band. Die band te uit, doe de vertiel ook daar. Dus wij doen heel vaak, even, als de banden goed zijn, een vertiel niet zo mooi meer, even een nieuw vertieltje erin. Ventiel kost niks, maar je blijft wel druk houden op je band. Dus wat is belangrijk? Zeker een bandenspanning waar bijna niemand kijkt daarnaar. Dus je hebt twee zware paden erop, je hebt een zware trailer en je hebt een bandenspanning van 2 bar. Dus we gaan die trailer doen. Die gaat zoeken. Banden worden warm. We gaan een stuk. Hoeveel warm moet zijn? In dit geval drie. Hier doen we drie. En maar het verschilt een beetje. Maar staat ook op de band. En anders nemen we even contact met ons op. En dan geven we dat op. Arnold, ik kom met mijn trailer en aanhanger of uh, de knop waar die op zit. Kan ik naar Rusland en terug? Zeg jij altijd. Maar hoe weet ik dat ik naar Rusland en terug kan en dat ik niet eerst langs jou moet? Hey, hier kan je het zien. Je hebt een, een, een koppeling die niet goed aangekoppeld is. Die staat er op het kruisje, wat niet goed is. Dan doe ik even een kogel na, wat normaal je auto doet. En dan zal die met een goede koppeling en een goede kogel van de auto zal die ongeveer hier staan. In de plus. Die slijt, die slijt en die slijt nog verder. Tot hij hier op een punt zit dat hij eigenlijk vervangen moet worden. Dan heb je nog een stukje veiligheid in de min. Maar als je ook echt in de min zit, dan moet hij vervangen worden. En dan kun je een nieuwe kogel van je auto in doen. Dan wordt hij weer iets beter. Maar het is een combi van een koppeling en de kogel van je auto. Dat betekent dus dat ik ook de kogel van de auto af en toe moet vervangen. Met APK, wat je een auto als goed is, de kogel gemeten en die heeft een minimale waarde. Is die te klein krijg je een nieuwe kogel. Niet alle bedrijven doen dat, maar let daarop. Als het haakje eraf is, kan je die dan ook zelf erop zetten? Of moet je dan echt eventjes naar jou toe? Ja, dat doen. dat, dus dat, geïnst, dat kun je wel doen zelf. Maar let er wel op, het wordt vaak onderschat. Want als jij hier geen haakje hebt... En je paard gaat gek doen en deze stang valt eruit en er komt paniek omdat die stang los hangt of klapt of stuitert. Het kan best zijn dat die, kap er, dat die door de kap eruit komt. En dus doe altijd iets ervoor als je op koer bent of, of vlecht er iets in of doe iets. Maar het is belangrijk en wat wij hier doen is heel simpel. Ik pak een tang, die zet ik hier op, ik draai hem iets rond en dan pak ik hem er zo uit. Bouw hem niet voor. Kijk, zie je? Dus je buigt hem iets scheef, hang hem daar weer in. En je buigt hem weer terug, that's it. Maar dit is belangrijk, dit haakje is echt belangrijk. Lijkt zo simpel. Maar dat is het niet. We hebben hier de, het voorwiel. En op een gegeven moment wordt steeds hier. Ik ga het even laten zien. Wordt dit echt helemaal één gore vette rotzooi. Kan ik daar zelf iets aan doen? Wat dat is, hier komt vet uit naar boven toe als hij goed ingevet is. En eigenlijk is het overtollig vet. Kun je gewoon met een doekje weghalen en als je het te lang mee weg wil je niet met een doekje. Nee. Dan doe ik dat meestal gewoon of met een, een vetoplosser of gewoon met een hoge die heet water levert. Maar die moet je wel hebben. Wat wij wel doen, is met onderhoud staat die trailer op de brug, dus heel dat kan eruit. Halen we hier de pen uit, pakken we de hele wiel open, maken we de delen waar vet in moet doen we vet in. En niet het overtollige vet waar de standaard in zit, want dat heeft geen zin. En dan komt het dus ook niet meer uit straks. Dus nu hebben ze gewoon vet aan gedaan, maar er komt niet overtollig veel vet meer uit. Dus dat, dat is wel een kwestie van doen en dat is onderhoud, uh, is gewoon een kwestie van uit elkaar halen, goede dingen in vet en weer terug in elkaar. En dan heb je die smeerpartij niet. Nou vervoer ik meestal paarden in de trailer, maar een enkele keer vervoer ik ook wel eens hooibalen of iets anders. En kan ik dan het middenschot er gewoon uithalen? maar dan laat ik even wat zien. Je ja. hebt op de zijkant van je trailer, heb je hier een, een, een stevigheid zitten die je wanden bij elkaar houdt. Je achterklep, die zorgt ervoor dat ook die wanden bij elkaar gehouden worden. En als je een keer een baaltje hooi gooit en de klep moet eruit is het niet zo spannend. Of je tussenschot moet eruit is het niet zo spannend. Maar heb je gewicht erin en je gaat echt kilometers rijden je hele opbouw staat daar op. Sluiteren, zeg maar, dan is het verstandig om ook te zeggen: okay, ik pak een lange stijn. Die doen we hierin, doen we daarin en doen we voorop. Je houdt even trailer bij elkaar. Dus dan is hij sterker, heb je minder kans op scheuren. Dus dat de kap kan scheuren, zeg maar. Maar dat zie je heel vaak dat de kap hier scheurt of daar. En dat komt door geen stabiliteit in de trailer. Nou, bij mij is het nog nooit gebeurd, maar ik kan me voorstellen: ik heb het wel eens meegemaakt op een concours dat het wel gebeurt. Uh, er gaat iets kapot aan de trailer. En je wilt toch naar huis. Heb jij tips voor de meest voorkomende dingen? Ramen die kapot gaan, deuren die niet dicht willen, dat soort dingen? Hoe, de, hoe je dat het makkelijkste zou kunnen oplossen? Vooral een tip is: zorg ervoor dat alles wat er aan zit, wat rammelt, geluid maakt waar je paard van schrikt en bang voor is, dat het eraf gaat. Je kunt beter een vooraanpak er helemaal uitpakken zodat je niet geklapper hebt of een stuk wat nog naar binnen waait of wat ook. Dus, dus demonteer alles wat in de weg zit en met de reflector of een lampglas of wat dan ook. Dat is niet spannend. Maar een rampie kan wel voor je paard zijn ogen komen en dan echt stress hebben. Dat geldt zelden voor een deur. Dus zet een deurtje, in het ergste geval met een spanband, helemaal rondom de trailer vast, dat die deur niet klappert. Of zet een goed stuk touw aan je voorklinkie van de deur en aan een paniekstuk. in ieder geval zorg ervoor dat het niet rammelt, niet klappert. Ja, lukt dat alles niet, dan moet je je paard op laten halen en uh, met een lege trailer deurtje eruit pakken en dan rij je gewoon rustig naar, naar ons toe, kunnen we het repareren, geen probleem. Alouk, bedankt dat ik je vader ook even mocht lenen voor al deze tips. Uh, fijn dat we hier even mochten zijn. Ben je de volgende keer er weer bij? Ja. Oké, okay, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag een volgende keer bij een volgende video. Jullie. Doei! Doeg.